Vandaag gaan we de tweede video opnemen in de serie Bella Verkopen. Wat gaan we vandaag doen Tess? Wij gaan vandaag foto's maken. Waarvan? Van Bella. Dat snap ik. Voor de verkoop. Ja. Uh, wat, we nu aan, wat heb je vanochtend eerst gedaan? Ik heb haar gepoetst, ik heb haar beetjes gewassen en uh, hoeven. Waarom doe je je ogen dicht? Ik heb last van de zon. Doe even je ogen open. Ja, oké. Okay. <lacht> Daarom heb ik een petje je hebt de beentjes gewassen en je hebt er gepoetst. Ja. Dus het is helemaal mooi. We gaan nu heel veel verschillende soorten foto's maken, zodat iedereen snapt wat Bel is, hè? Ja. ja. Ik ga ook nog zonder zadel achterstevoren, ondersteboven op wel zitten. We gaan het allemaal meemaken. Je begint natuurlijk eerst met een schone pony. Dus dat uh, was stap 1. Als je benen zijn gewassen, hoeven zijn gewassen. En Kim is nu de knotjes aan het maken, want ik kan dat niet. Nee. Dan hebben we daar Erna. Erna is onze stalfotograaf en alle, bijna alle foto's die wij hebben, die zijn van haar. Dus uh, ze heeft een eigen Instagram-account waar ze niet altijd actief op is, maar nee, wel een mijn... foto's <laughs> laat zien van Norbert. Ja, okay. ja, precies. Ja. Maar het, de, eigenlijk doet Erna het altijd bij ons. En uh, ja, nu is het dus de kwestie van even wachten tot ons kindertje klaar is en dan gaan we starten met de fotoserie. Okay. Erna, wat is belangrijk bij foto's als je ze gaat verkopen? Um, goede foto's, goede standfoto, dat je ze nou, eigenlijk van alle kanten kan zien. Dus van een beetje schijn van de voorkant, goed van de zijkant, dat je kan zien wat de mooie lucht ze heeft. Oké. Okay. Um, van haar beetje... kont ook? Nou, als je van een lekker kontje houdt. <laughs> <laughs> ja. Nou ja, ja ze ik weet niet. een mooie kan... staart. Ja, dat is ja, wel ja, kan, Dat is een beetje achterstevoren. tevoren. Ja. Nou, dus dat gaan we nou, eerst doen. En wat doe ja. je met de achtergrond? Ik neem aan dat we niet deze foto's nee, op de iets, grond iets zetten. Neutraal. Ze denken, we hebben daar op de parkeerplaatsen, ze hebben die mooie uh, bomen, mooie bosjes. En dat staat uh, netjes daarachter. rustig. Okay. Dus rustige rustig, achtergrond. rustige achtergrond. Helemaal ja. Ja, goed. Komt en, helemaal goed. We gaan aan de slag. Ja. Oké, ja, maak dit nog even schoon. Wil je meer tips over het uh, paard fotograferen? Dan zal ik de video even linken. Hebben we hebben pas geleden toevallig een video gemaakt over 10 tips. Toevallig. Toevallig. Ja, dat is wel toevallig. Kom zo uit. Tien tips. Als je je paard nou, op de bus Ik weet wat hebt. niet wat er al het hoofd eraf afkomt, maar ik heb zwarte vingers. Mm -hmm. Nou, hier gaan we de foto's maken. Daar zie je wel allemaal nog niet helemaal blauwe bomen, maar deze boom hier staat gewoon helemaal in de plaatjes. En we hebben dan nog leuk dat gele bloemetje op de achtergrond. Dus neutraal, maar toch wel mooi. We gaan ook over van een, een gezellig touwtje naar een hengstenketting. Omdat dat makkelijker weg te shoppen is. Ik dat het juist Ja? Wat bedoel, Oh, heel mooi. Ja. Ja, moet een beetje op afstand staan. Want de bedoeling is dat de pony op de foto komt en niet speciaal test erbij. En Kim staat daar om geluidjes te maken. Ik zat heel erg blij met de benen voor. Kan je zo zetten dat ze recht naar voor mij staan? Ja. Kan je nog even helemaal teruglopen naar die kant, waar we begint en dan in een te lopen recht naar voren? Kijk dan. Dat is ze staart. gisteren ik experiment. Oh, helemaal, Ja. Die zo kan houden. Je stond zo mooi, bel. Ja, we gaan andersom. Erna die controleert even of de foto's recht. goed zijn. Ja, en nu moet je uh, de volgende positie. Dan met de neus naar het hek toe. En ja. nu dan moet je recht recht staan. 10 uur hoort kaardig. Ja, oh, maar ja. Perfect. Mooi, en dan gaan we nu. Ben ik knap? hard het verzadigd? Nee, nee, nee, want nu krijgen we nog schuin of zo. Of ja, nog, nog een rijden? beetje schuim voor. Schuim ja. voor, zeg. Kom maar daarheen. We zijn op de volgende locatie. We hebben hier allemaal mooie paarse lavendel. En nu gaan we wat meer ontspannen foto's maken. Gewoon voor. Uh, nog meer. Uh... Nee, nog niet. En zeker niet zoals je er nu uitziet. Maar gewoon wat, uh, wat vriendelijke foto's, minder wedstrijdachtig. Dan gaan we naar de volgende locatie, dan het een En dan gaan we daar nog even foto's maken. We hebben nu koolzaad achtergrond. En nu moet ze alleen maar leuk kijken, maar dat uh, vandaag wil ze niet zo kijken. Ze <laughs> dus gaan we weer weer uh, geluidjes maken is erg actief. Ik vind het heel fijn. Ik een keer voor meter, maar ik, ik Nou, we hebben nu uh, wat gezellige fotootjes gedaan, dus meer van het algemeen beeld, wat meer ontspannen, minder wedstrijdachtig, Wat gezelliger. En nu gaan ze rijden. Tess dus gaat eerst rijden zonder zadel. Want als je namelijk eerst met zadel gaat rijden en het is warm en ze gaat zweten, heb je zweetplekken op je foto, dus dat is niks. Dus we gaan eerst zonder zadel even uh, een paar foto's maken en daarna met zadel. En dan gaat Kim rijden. En dan uh, dat zijn weer de statiefoto's, zeg maar. Nou, nu gaan we een paar foto's maken zonder zadel. En dat ga ik ook even filmen voor het filmpje waarin alle gangen te zien zijn en hoe je dan aan het rijden bent. Even de draf met uh, Tess, zometeen. Uh, nu gaan we dus over op de foto's van uh, zonder zadel rijden. De draf staat er al op, toen was ik poep aan het scheppen. Maar het is dus een draf en nu komt ze in een galop voorbij. Nou, Erna die is tevreden, toch? Ja, ik ben tevreden. Hoeveel oh, foto's heb ik... je? 333, 333. Dus zoveel foto's heb je nodig om een verkoopfoto ertussenuit te gaan halen. Dat ja. je wil natuurlijk je pony wel op de mooist mogelijke manier eventjes laten zien. Natuurlijk, ja, moet goed gefotografeerd. hoor. We waren hier om 9 uur en het is nu half 12, dus ja. je hebt wel een halve dag ervoor <laughs> nodig om dat even te doen. En ah. buiten dat je een echte fotograaf nodig hebt, heb je ook nog de statieruiter nodig. En je hebt ook nog de hulp nodig. En daar hebben we ook nog daar daar en je hebt ook nog de eigenaar van de pony nodig. Dus al met al is het best wel arbeidsintensief, maar dan heb je ook wel ja, iemand om te filmen. filmen. En ik en we, en we hebben en we hebben Rebecca nodig om te filmen. Want anders heb je nog steeds geen video van je pony nee. die je wil verkopen. En nu hebben we alle drie de gangen. Nou ja, we hebben zelf midden en midden-galop er nog bij gedaan. Nou, zo maak je dus verkoopvideo's en foto's van je pony of paard. En dan nou, gaan we dat allemaal achter elkaar zetten en dan iets leuks, moois van maken. Ja. En dan kun je heel goed laten zien aan de toekomstige eigenaar van Bel hoe ze is. Ja. Bedankt voor het kijken naar deze video. Dan zie je heel graag in de volgende video. En uh, vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En abonneer op ons kanaal. En dan zien we je heel snel weer. Doei!